Welkom bij de uh, officiële uitreiking van de Nationale Kees de Vier kinderprijs 2020. Nou, het is superbelangrijk om kinderen te motiveren om verder te gaan. En om kinderen in zonnetjes te zetten die, die goede dingen doen. In Nederland hebben we overal een mening over. En, als je nou... en wat doe je nou eigenlijk? Dan zijn een hele hoop Nederlanders stil. En hier zie je een hele hoop hele jonge kinderen... Die hun nek uitsteken en het dingen doen. Ik vind het echt super fijn dat er nu aandacht voor is. En natuurlijk vind ik het echt geweldig dat ik genomineerd ben. Kijk wat zij nu al bereiken en doen op deze leeftijd. En daarom hebben wij eigenlijk de krachten gebundeld om te laten zien wat voor fantastische initiatieven kinderen hebben. Uh, hoe zij de wereld, al is het maar een heel klein beetje, mooier maken. Ja, nog een keer. Eén, twee, drie. Ja, heel goed. Wij hebben een protest tegen racisme georganiseerd... ...omdat we vinden dat racisme niet kan en onnodig is. Nou, mijn oma heeft kanker gehad en die is staan overleden. Mm -hmm. En mijn oma heeft ook kanker gehad en hij had heel veel haarverlies. Ja. En toen wilde ik er iets aan doen. Toen dacht jij, hé, hey, daar kan ik andere mensen met mijn haar kan ik ze helpen. Mm -hmm. Ook genomineerd voor de kinderprijs. Ja. Vertel, eens, vertel eens waarom. Omdat ik een jongen ben die make-up draagt, zoals jullie ook kunnen zien. En dat doe ik om aan iedereen te laten zien dat het oké okay is om jezelf te zijn. En dat niet uitmaakt wat je aandoet of opdoet. Ja, ik heb uh, dit jaar een ultra in Israël en Palestina gedaan. Ik vind het uh, gewoon belangrijk dat kinderen uh, echt een stem krijgen, omdat kinderen heel anders denken. Veel meer bijvoorbeeld naar de toekomst kijken en een hele meer, meer open blik, zonder vooroordelen of voor kennis. En omdat het in het kinderrechtenverdrag staat, ondertekend door Nederland is eigenlijk gewoon moet Echt, ja. Alle mensen die in mijn situatie zitten, of die een beperking hebben, dat ook al heb je een beperking, je ook naar buiten kan, ook kan gaan sporten, ook inclusief kan gaan sporten, ook kan bewegen, ook voor je passie kan gaan. In mijn geval was dat sport. Okay. De winnaar. Is of zijn, geworden. Carla en Senna. Grote applaus, grote applaus, grote applaus. Kees heeft de award. We hebben een echte award. Zie ik nou tranen? Ik zijn gewoon heel. Uh dat we hebben gewonnen omdat we echt hebben gevochten voor wat we zouden doen en we hebben ook gezien dat nu we hebben gewonnen weten we dat mensen het met ons eens zijn en dat we ook verschil kunnen maken ook al zijn we kinderen. Je merkt ook aan de reacties in de zaal hoe klein de acties eigenlijk ook zijn. Uh, iedereen wordt er stil van, echt uh, hartverwarmend en volgens mij is dat precies wat de wereld op dit moment nodig heeft. Ja ze hebben echt allemaal hele goede dingen gedaan. Dus. Ik denk dat dit ook weer een podium geeft. Om kinderen te laten zien dat zij ook echt een, echt een verschil kunnen maken. Dus dat moeten we altijd blijven doen.